Judith, van harte welkom. Leuk dat je bent. Ik ben blij om ja, hier te zijn. Ja, je bent net terug in Nederland weer, hè? Ja, ik was net twee weken in Lesotho. Is in, dat uitzondering uh, of pijder? Want hoe ziet jouw uh, verdeling eruit qua waar jij woont? En, want je bent nogal internationaal type. Ja, ik woon wel in Amsterdam. Ja? Uh, ik reis zoveel mogelijk naar de markten toe waar wij ook werken. Ja. Maar COVID heeft dat uh, iets lastiger gemaakt een aantal jaar. Ja. Uh, maar ik, het begint nu weer een beetje. Dus uh, dit was wel de eerste keer terug in Lesotho sinds voor COVID. En het was mm -hmm. echt heel fijn om daar weer te zijn. Ja, waarom? Ja, ja het voelt een beetje half als thuis. Mijn ouders hebben er echt 12 jaar gewoond. En uh, het was raar om er naartoe te gaan zonder dat zij er waren. Mm. Uh, ze zijn inmiddels terug in Nederland, <laughs> ze leven nog. Ja, ja, ja, ja. Maar, uh, maar ja, ik ken dat team heel intiem. En we, we, we praten wekelijks, dagelijks. We werken allemaal mm. heel lang samen en zo leuk om dan ook echt samen twee weken rond de tafel en ook naar de winkeltjes en naar onze teams die ja. echt in de bergen werken. Het is echt super, super mooi land. Voor de mensen die zitten te kijken, zo meteen gaan we het hebben over je bedrijf. Maar even nog, Lesotho, er zijn mensen die denken, ja, oh ja, Afrika, maar waar ergens? Kun je zeggen waar het ligt? Er is een soort stip binnen Zuid-Afrika, dat is Lesotho en eigenlijk is het een en al berg. Ja. Het is het land met het hoogste, laagste punt. Nergens in het land is het lager dan 1500 oh, wat meter. Oh. Ja. Merk, merk je dat? Je merkt het, omdat het... Ja, vooral als je vanuit Nederland daar naartoe gaat, dan merk je wel dat, dat verschil. Ja? Je, iets buiten adem in de eerste paar dagen. Vond ik zelf. Nou ja, het is niet heel lastig, maar het is wel een stuk hoger. Maar ook uh, enige land in Afrika waar je kan skiën. Afri -ski. Het sneeuwt in de winter. Het is hoog in de bergen. Het wordt heel koud in de winter. Uh, apart? Ja, het is, het is een uh, mooi, apart, uniek land... Dat niet zo heel veel mensen kennen, maar nee. je zou er naartoe moeten. Het is echt ja. supermooi. Ja, African Clean Energy. Um, voor de mensen die het leuk vinden om jou te zien hoe je er vier jaar geleden bij stond. En wat je toen allemaal deed, die uh, verwijs ik bij deze uh, straks in de beschrijving. Uh, we hebben hem uh, Judith eerder in de studio gehad. En toen heeft ze gesproken hoe het met haar bedrijf toen de tijd ging. 2018 volgens mij was dat. Het is nu 2022. Dus voor die mensen die nieuw zijn, uh, wat doen jullie? African Clean Energy, uh, wij werken in de toegang tot energie. Dus mensen die nu nog op open vuur koken of houtskool, geen elektriciteit hebben. Daar hebben wij een product voor, die verkopen we ook direct aan de klant. Het ja. heet de Ace One. Het is een kooktoestelletje, het is een allesbrander. Dus je kan er maiskolven, koeienpoep, takjes, twijgjes in kiepen. En het verbrandt zonder dat er rook bij vrijkomt, is heel erg belangrijk. Ja. Uh, daarnaast gebruikt het veel minder biomassa en creëert gewoon goede krachtige vuur om op te koken en te verwarmen. En ook met een zonnepaneeltje kan je je mobieltje opladen, ledlampje verlichten. Dus het is een energieoplossing voor mensen die nu gewoon niet echt toegang hebben tot energie. En dat zonnepaneeltje, dat, dat zit erin, of om of aan of het is, Ja, je kan het op het dak leggen, lange kabel. Oh, er zit eraan, je kan het dingetje, opladen. Oh, er zit een los ja, bij. Het zit er los bij zodat je de batterij van het, het, het product kan opladen en, en daarmee ook weer dan je mobieltje opladen en ledlampje laten verlichten. Dus je hebt geen stroom nodig voor dat ding? Nee, het werkt gewoon over en eigenlijk met alles, en dat was ook wel het idee. Ja, want even voor de duidelijkheid: uh, even, even de context schetsen. Want me, de meeste innovaties op productniveau vinden op, ba plaats op basis van een probleem. Want je zegt even heel snel, maar het is best een major probleem toch wat je schetst. Het ja. feit dat iedereen op weet ik van waarop koopt, open vuur, een, een derde van de wereld is afhankelijk van hout, uh, houtkool of hout, of wat er voor om op is. Te koken, wat precies. maar fikt. Ja, en dat, uh, daar sterven meer dan 4 miljoen mensen per jaar aan. Het hm. is ook gewoon voor het milieu een, een mega-catastrophic ja. probleem. Ja. Uh, het is voor de ontbossing echt verschrikkelijk. Voor de CO2, iets van 5% van de CO2 ter wereld komt door mensen die gewoon open vuur verbranden voor hun uh, toegang tot energie. Het is mega groot. En Um, en daardoor dus ook wat lastiger om op te lossen. Want je hebt het ook over de allerarmste mensen ter wereld. Die ja. ruraal en ver verspreid en in heel veel landen. Um, maar dat willen wij graag aangaan. Dat doen we ook al inmiddels. Ja, uh, want hoe lang al? Sinds 2011 zijn we hiermee bezig. Het ja. is een familiebedrijf. En mijn ja, broer, en broer en ik doen het nu samen. Waar is het, kiem, het kiemetje is... Waar, waar, hoe is het ontstaan? Mijn vader en mijn broer zijn... Um, Electrical Engineer en Environmental Engineer. Ja, misschien goed om even te Neem duiden. Jij, termen. Hebt, jij, jij, bent, jij zit vol met Engelse woorden. Want ja. het komt natuurlijk omdat jij zo internationaal werkt en waarschijnlijk de hele dag door Engels praat ook tegen collega's. En, en, uh, en je bent van origine ook. Ik weet niet, je bent half, half Zuid-Afrikaan. Zuid mijn vader komt uit Zuid-Afrika, mijn moeder uit Groningen. Okay. Maar ik ben ook voornamelijk in het buitenland opgegroeid. Eerst in China, Vietnam, Thailand. Ik heb in Australië gestudeerd en in Engeland gewoond. En je pa die was zat in corporate life? Philips, ja. Ah. Philips Lighting. Dus ook al heel lang in de energie en uh, de duurzame verlichting. Ja. En nu een stap gemaakt naar duurzame energietoegang. En hij kwam met het probleem als eerste teken? Mijn ouders woonden in Lesotho. Dus we zagen eigenlijk met, met eigen ogen hoe groot dit probleem kan zijn. Vooral mm. omdat het daar zo koud is in de winter. En je mm. ziet gewoon walmen rook uit de ramen uh, als mensen aan het koken zijn. En dat, dat kan gewoon niet goed zijn, denk je dan. En mm. dat is dus ook zo. Mm. En, en toen zijn we begonnen met het idee dat als je gewoon een heel groot... goed een heel goed product produceert, dat, uh, dat het wel een weg de markt in vindt, ja. Maar dat bleek toen heel erg lastig te zijn. Dus we doen eigenlijk nu van alles. We hebben nu wat we de virtuous cycle noemen. Dus niet alleen de hardware, het product zelf, verkopen we direct aan de klant met lening, met krediet, zodat ze het op lange termijn kunnen afbetalen. Daarnaast uh, hebben we heel veel data, ook over het daadwerkelijke gebruik. En daardoor kunnen wij dus heel nauwkeurig meten wat de vermindering van CO2-uitstoot is. Dat kunnen we verkopen om dan het product en de brandstof meer betaalbaar te maken. Dat is ongeveer in een nutshell waar jullie mee bezig zijn. Ja. ja, ja. Uh, maar gaan, dat gaan we eens even wat uitdiepen. Want uh, hoe lang heeft het geduurd dat het product er was? De, de, de, de One? We, onze eigen, de Ace One... Was, uh, daar zijn we in 2014 of zo mee begonnen. in 2015 was het beschikbaar in de markt. En wie heeft het uit je paard geld on, uh, op de bank? Om dit allemaal te financieren? Nee, we As hebben eerst een crowdfundingcampagne oh, gedaan. Oh, zo is begonnen. One Planet Crowd hier in Nederland. Yeah. Uh, toen hebben we de eerste... 200 of zo kunnen maken daarmee en dat was wel echt een soort van begin van de ace one ja yeah, ze proven concept ja en toen uh. wel ook financierders de clean cooking alliance en en wat andere beetje angel investors in het begin die ons echt hebben gestart ja yeah. um, en waren met viertjes in het begin een paar broer zus. hoe moet ik het zien ja, eigenlijk wel. Bij het begin van de Ace One. Ja, uh, zit toen, je dan nou aan toen... de keukentafel met z'n vieren van, wat is dit nou? Want wat deed jij in die tijd? Studeren of iets? Of wat? Ik, ik was al aan het werken. Ik werkte in de filmindustrie. Dus ja. ik, uh, ik werkte als visagist. Huh? Uh, grimeuze. dus yeah. monsters en zo. Yeah. Uh, ik wilde ook een producer kant op gaan. Dus ik heb wat music video's en, en dingen meegewerkt. En short films, -films dat soort dingen. Oh, heel en toen kant. zei mijn broer, hey, kom, kom even helpen met de campagne voor de Aha. crowdfunding campagne. Toen werd je... Ja, leuk, maken we een mooi project van. Gaan we samen doen. En steeds was het soort van, nou dan doe ik nog even dit. En dan ga ik nog even daarbij meehelpen. En dan even dat gewoon goed afronden. Oké, okay, maar als die er dan bij komt, maar ja, ik ben gewoon nooit weggegaan. En dus wat hoe zit het even? ondernemerskanalen Dit, hoe zit het aandeel technisch? Even los van investment wat erin zit. Maar hoe, want ben, je, ben jij in loondienst of heb jij een share in het bedrijf? Of hoe is, hoe is dat geregeld? beetje beide, dus uh, ik, de familie heeft nog wel grotendeels de aandelen. We hebben ja. vorig jaar uh, rond maart de eerste grote equity investering 3,5 ja, miljoen. Ja, met ook hele mooie investeerders die ja. snappen, goed begrijpen wat, wat wij doen. Vinden het belangrijk, zijn er voor de impact en de schaal. Echt wel super. Ja. Um, en dat was wel een, een interessante nieuwe fase natuurlijk. Je ja. bent niet meer... Uh, je bent opeens mede-eigenaar eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is een mooie... Um, ja, formalization. Dus een een nieuwe stap van mijn rol, maar ook van het bedrijf. En mm. dat wij uh, onze... Ja, we hadden al SOPs en processen en po policies en zo. Maar alle governance ook wat meer concreet maken. Dus de board en hoe maken we beslissingen. En hoe bespreek je dat gewoon heel open ja. met elkaar. Dus het is een, een mooie nieuwe fase van het bedrijf. Ja, zometeen daarmee Oh, Want even voor duidelijkheid, uh, het is geen bedrijf met vier mensen meer, hè? Nee, 450. Holy plus. fuck, 450 plus inmiddels. Ja, drie fabrieken, vier landen waar wij verkopen direct aan de klant, en dan Nederland hebben we een klein team. 13 zijn we nu volgens mij hier in Amsterdam. Wow. Uh, hoeveel heb je al dan nu verkocht? Inmiddels iets van 75.000. Dat had veel meer moeten zijn, maar COVID heeft ons ook zwaar getroffen. Ja. Yeah. Gewoon in de logistiek, componenten niet kunnen inkopen, niet naar de ja. landen kunnen krijgen. Daar komt nu eindelijk een einde aan. Ik heb letterlijk deze week een container met drie, vierduizend units van componenten in de nieuwe fabriek in Oeganda. Mm. Dus dat is magisch. Het is gewoon zo fijn dat we weer gewoon goed kunnen beginnen. Maar uh, ja, de schaal moet veel groter. Drie mm. miljard mensen, dus meer dan, uh, meer dan 500 100 miljoen huishoudens hebben een product zoals dit nodig. Het is een ei van Columbus, hè? als je erin verdiept, uh, als je naar het product kijkt, uh, een vraag die veel mensen zullen stellen is: van ja, wat kost het om zo'n ding te maken? Hè? Jullie verkopen hem voor? Uh, 120 euro daar, daar. Oh, ja. verandert iets per markt en ook met het koers. Ja, pak een beetje 100, 120, 120 euro, dollar, whatever. Uh, nou, het kostprijs maakt me trouwens niet uit, maar al, die zal lager liggen, hoop ik, voor jullie. Want, dan, ja, ja, want jullie ietsje. zijn gewoon een bedrijf, hè? Ja, maar het idee met dat virtuous cycle is het, het feit dat... We, te maken hebben met hele arme mensen die het ook op lange termijn moeten afbetalen betekent ja. dat we ook met partners werken om die leningen te kunnen verstrekken onder andere mijn eigen stichting um, maar ook dat wij um, brandstof ook betaalbaar proberen te maken en dat moet concurreren met bijvoorbeeld illegale houtskool en daarom dus ook die geldstroom van uh, co2 uitstootvermindering want we willen het betaalbaar houden. En de, de marges alleen op de hardware... dat hebben we ook jarenlang geprobeerd om dat in balans te houden. Maar het is echt heel erg moeilijk mm. om iets op schaal te brengen. Ja. Dus je eigenlijk best wel kleine marges hebt... Ja. Uh, omdat je klanten heel arm zijn. Dus je, ja. je kan ook niet zomaar denken van top dubbel en dan komt het wel goed en dan kunnen we groeien want dan is het niet meer betaalbaar voor die eindgebruiker en dat dat is waar we het voor doen ja wat wat even duidelijkheid de die hebben geen 100 of 120 euro dus, niet, dus dus die krijgen de microfinanciering van jullie en dan precies. betalen ze het in kleine hapjes betalen ze terug ja uh, maar dat halen ze eigenlijk uit de winst die ze met het apparaat haal of winst bedoel, ze besparing ze besparen ja. natuurlijk waanzinnig op kosten ja ja, voornamelijk, ik zie in Lesotho bijvoorbeeld op kaarsen en kerosine. Dus de verlichting, uh, het toegang tot elektriciteit, dus, dus een mobieltje opladen. Dat kan gewoon heel duur zijn. Ja. Bijvoorbeeld, volgens mij zit het in Lesotho iets van 30 cent per kaars. En als je er één per dag nodig hebt om de nacht door te komen en te kunnen verlichten, dat telt heel ja. snel op. Ja. Ja. Dus daar zien we gewoon veel kostenbesparingen. Ook op brandstof veel minder brand, brandstof gebruiken. Um, maar ook heel veel mensen gebruiken wat er is en wat er ligt. Dus, ja. dus dan, ja, dan is het niet de geldbesparing, maar misschien met tijd. Of ja, je resources gaan langer mee, dat soort ja. dingen. Maar uh, met de kostenbesparing is het wel voornamelijk op de elektriciteit. En omdat je dan het zonnepaneeltje hebt en je kan die dingen verlichten. Het zit, het zit er eigenlijk wel goed in. Maar je moet wel eerst iets kunnen aanbetalen, anders is het voor ons ook heel lastig om leningen te verstrekken... aan mensen waarvan je echt niet weet of ze ooit geld hebben. Dus we moeten een soort van daarbalans in kunnen vinden. Um, Hoe gaat dat? Goed, Want je hebt nu een aardige business case. Ja. Er zijn er 75. Die, waar zijn die met name verkocht? In Oeganda, Kenia, Lesotho en Cambodja. Oké, okay. Cambodja. Ja. Eerst land buiten Afrika dan. Ja. Oké. Okay. Wat zijn de ervaringen van die je nu hebt met je klanten... Werkt het? Hebben ze klachten? Uh, betalen ze? Do gaat die microfinanciering goed? Kun je vertellen hoe dat nu echt in de praktijk werkt? Ja, het leuke is, ik ben natuurlijk net in Lesotho ook echt bij klanten thuis geweest. Dus ja. dat was mooi. Uh, ik heb het dus in cijfers en nu ook gewoon face-to-face -face, uh, de ervaring natuurlijk ook al jarenlang. Maar uh, terugbetaling is altijd een beetje lastig. Uh, Covid was in Oeganda voornamelijk echt... Moeilijk voor de terugbetaling. Mm. We hadden daar heel veel klanten die, uh, die, die een baan hadden en die hebben verloren in de tijden van COVID. Mm. Wij hebben een, een metric die wij zelf gebruiken, dat noemen wij paid versus due. Dus in plaats van is alles op tijd, want eigenlijk is dat bijna nooit zo. Dat is een beetje het lastige van ontwikkelingslanden. Dat mm. Eigenlijk slaat iedereen wel eens een keer een weekje, een maandje over. Nou ja. Vooruitdenken en plannen is best lastig. Ja, maar het is ook er kan maar één iets kleins gebeuren en opeens ja. heb je gewoon die ja. niet genoeg inkomsten. Ja. Maar het is niet dat ze niet bereid zijn te betalen. Uh -huh. Als mensen het gebruiken, zijn ze ook bereid om ervoor te betalen. Dus wij meten ook het gebruik, dan kunnen we ook vaak snel zien of iemand wel of niet zal betalen of dat ze het wel of niet zullen gebruiken. Maar dat is dus nu weer de goede richting op aan het gaan. Mm -hmm. En we zien ook gewoon dat mensen bereid zijn... voor een goed product en een goede service te betalen. Dus dat gaat allemaal best wel goed. Maar uh, voor de rest, qua ervaring... Mensen zijn blij met het product. En als ze het ook echt gebruiken, dan zijn ze nog blijer met het product. En hoeveel mensen gebruiken het ook daadwerkelijk? Ja, we bedoel, bedoel dat iedereen het gebruikt. Maar ik kan me voorstellen, als je die 75.000 in de markt doet, dan verdwijnen er ook een paar ergens onder het stof. En uh, die worden niet meer gebruikt. Hoeve heb je daar cijfers over? Ja, ja. en we kijken, wat, wat we dus doen, is we zinken data met de elektronica van de stof. En ik heb van iets van boven de 10.000 van onze klanten hebben wij gebruik. Uh, echt nauwkeurige gebruiksdata. En dan zien we gemiddeld anderhalf uur per dag koken. En waarom maar van 10.000 en niet van 75.000? Niet alle stoofs waren geproduceerd met de elektronica. Dus ja, wat legt dat eens uit? Want ik weet zeker dat er al een paar mensen zitten Kijk, wat even, data, data. Hoe dan? Ja. Zitten we zitten in een rural area, in een ander brandertje. En uh, hoe werkt dat? De, de, het product zelf heeft een accu. Dat ja. opgeladen wordt. En het heeft elektronica om aan, uit, opladen, uh, stroom van het paneel. Dat moet allemaal... Ja, daar zit een breintje in. Ja. Maar het doet ook twee andere belangrijke dingen. We kunnen optellen, we kunnen aftellen. Dus dat betekent met optellen is je telt op of de ventilator wordt gebruikt. Of iemand het gebruikt voor stroom. Dus dan kunnen we daar de secondes letterlijk van tellen. Ja. En aftellen is tijd... Uh, dat het betaald is. Dus dat doen we niet overal. Maar in, in in bepaalde gebieden of met bepaalde klanten. Uh, en dan kijk ik voornamelijk naar urbanen. Dus waar, waar, waar ze in steden waar het allemaal weer wat uh, meer bovenop elkaar is mm -hmm. en wat mm -hmm. lastiger mm -hmm. mensen te vinden. Mm -hmm. Dat het product aftelt totdat het niet meer betaald is. Dus je betaalt maandelijks en dan krijg je kredieten. En dan telt het af totdat je weer betaalt en dan krijg je weer kredieten. En dus we hebben een soort pay-go-systeem van de wat doet het niet meer dan als je niet betaalt. Gemaakt. Dan schakelt hij. Uit. Oh, dat kan hem, nu ook. Dat dus, kan. Doen we niet overal, want het is niet altijd behulpzaam. Maar hoe, hoe krijg jij die data dan? Want als jij in een of ander uh, gehuchtje zit, uh, gaat dat via de 4G van de smartphone van de eigenaar. Ja, dus als oh. je, je smartphone uh, connect en je synct, we hebben een app erop, daar staat ook leningsinformaties. Dus hoeveel uh, heb je betaald? Hoeveel moet je betalen? Wanneer moet je betalen? Je kan brandstof bestellen. Je kan uh, je, grappig. Je, maar vergoed jij de kosten voor data dan? Nog niet, maar we zijn wel bezig met de telco's om de app te whitelisten. Aha. Dus dan, dan betaal je dus niet. En het is heel weinig data, het is echt een string ja, ja, of is, letters ja, of zo. Precies. Maar dat is heel weinig data om die informatie te kunnen zinken. De app zelf moet je natuurlijk wel hebben gedownload een keer. Maar ja. dus bijvoorbeeld bij al onze winkeltjes is er wifi beschikbaar. Dus daar werken we heel erg aan mee. Mm -hmm. Maar het idee is eigenlijk... Uh, we hadden ook een soort simkaartje in de stoof. Ja. En la lastig, lastig. Want als er dan iets misgaat, dan moet je naar elke, elke stoof weer terug. Ja. Maar we dachten, er is veel meer waarde in een smartphone. En de meeste van onze klanten hebben... Um, of ze hebben een smartphone, of ze hadden nog niet een smartphone. Omdat... Het duur is om het dagelijks op te laden. Maar als je dagelijks stroom beschikbaar hebt... Dat red je, je met dat stoofje, betaalt, met dat zonnepaneeltje. Precies. Red je dat? Dan kan je je smartphone elke dag ah, opladen. Ah. En dan is het niet in de kosten van de smartphone. Want je kan voor 50 euro kan je een behoorlijke smartphone kopen inmiddels. Ja, ja, ja. En daar kan je dus onze app op hebben. Het is het opladen. Als het elke keer een euro kost om het op te laden. Ja, dan ben je gewoon 30 euro in de maand kwijt aan het opladen van een mobieltje. Niet als je zo'n soort oude Nokia... Nee, nee maar vergis je niet daar. Die gasten hebben allemaal smartphones toch? Ik bedoel, Steeds meer. Ja. Steeds meer. En er zit gewoon veel waarde daarin. En er zit ja. niet veel waarde in. Ja, mijn product kan communiceren. Er zit heel veel waarde in. Ik heb een smartphone. Ik kan communiceren. Ja. En... Wij kunnen dus ook veel meer informatie communiceren met de klant. We kunnen incentives. Dus zink jij met onze data, dan krijg jij 50% discount op je brandstof van ons. Want die data is voor ons veel waard. En wij willen de waarde, dus de waarde die wij verdienen met de CO2-uitstootvermindering verkopen. Dus carbon credits verkopen. Ja. En dan moet je het kunnen meten wat de impact is van al die uh, stoofs. En dus wij ook. willen alleen carbon verkopen waarvan wij kunnen verifiëren en meten dat het daadwerkelijk is gebeurd. Want dat is wat er dus nu helemaal misgaat. Maar, hele maar dan is best mazzel dat die, of mazzel, dan is het maar goed dat die, die functie met die smartphone voor de gebruiker super relevant is. Ja? Want anders dan zou die zeggen, fuck jou. Maar anders dan zou die natuurlijk zeggen van ja lekker, doe je. ik ga mijn dorpje hier met die koof en uh, je ziet me nooit meer terug. En, uh, en bedankt en die afbetaling laat ook maar lekker zitten. Het is niet dat dat nooit gebeurt, maar het mooie is omdat wij dus proberen ervoor te zorgen dat die brandstof zoveel meer betaalbaar is dan. Wat er nu beschikbaar is, omdat het dus eigenlijk wordt gesubsidieerd door carbon offset revenue. Ja. Dat betekent dat het zoveel waard is voor die klant om uh, wel de data met ons te zinken, want wij betalen daar dan eigenlijk in feite voor. En ook om over te stappen van unsustainable biomass use. Sustainable biomass use. Dus niet meer houtskool. Houtskool is 8 à 12 kilo hout om 1 kilo houtskool te maken. Het is echt de reden waarom de ontbossing met meerdere percentages per jaar in deze landen gewoon... Het verdwijnt gewoon. Mm -hmm. Is voornamelijk door houtskoolgebruik in, in Sub-Saharan Afrika. Het is niet mm -hmm. overal zo. Amazone is beef en in Indonesië is het veel palmolie en dit soort dingen. Maar in... In Sub-Saharan Afrika is het bijna allemaal houtskoolgebruik. En dat willen wij dus tegen. Maar je kan niet zeggen van stout, stout, gebruik het niet. En niet een betere oplossing dat beter betaalbaar is en fijner te gebruiken. Dus hoe maken wij dit waar? Het moet gewoon voor de eindgebruiker, voor de klant, een no-brainer zijn. Nee, maar kun je niet in de plus krijgen voor de klant, zeg maar, financieel. Ik kan me voorstellen, als dit systeem, want het is bijna, een je verkoopt geen stof. Maar je, je, ik neem een subscription op, op jullie gedacht, op jullie hele concept. Ja. Maar als ik dat een klein beetje in de plus krijg... en ik uh, zorg dat ik agent word bij jullie... en ik, ik brainstorm nu maar even hard op... en ik kan tien van die stofjes in mijn dorp wegzetten... Ja. dan ga je bijna naar een soort kleine onderneming toe. Absoluut. En we hm. betalen ook voor een referral. Dus als iemand, ja. als een klant oh, goed, en nog je, een ja, klant ja. aanraadt, dan krijgen ze. Uh, het is volgens mij nu de helft van de maandelijkse betaling. Dus je hoeft maar twee anderen te vinden en dan hoef jij die maand niet meer te betalen. En daarnaast willen wij, en dit moeten we allemaal bouwen, hè. dat is ook lastig, want we doen dit allemaal zelf. En heel veel investering in deze sector is er nog niet. We nee. hebben wel hele goede investeerders, maar eigenlijk zouden we. Veel sneller, veel groter moeten kunnen opschalen met veel meer geld. Mm -hmm. Daar zijn we nu ook mee bezig. Ja. Maar, um, maar inderdaad, als wij betalen voor. Jij brengt onze nieuwe klant, daar betaal ik je voor. Jij zinkt je data, daar krijg jij super discount op je brandstof. Je gebruikt die brandstof. Daardoor kunnen wij dus die hele CO2-uitstoot verminderen. Want je schakelt van houtskool, wat het echt het slechtste is, mm. naar lokaal geproduceerd uh, met. Fair labor law met sustainably sourced biomass, dus agricultural waste of waste from the in uh, <laughs> so van de industrie. Zo leuk hoe hebt praat om elkaar. Het, ja, nee, alle talen er doorheen, uh, ja. Uh, uh, <laughs> Anders moet ik heel hard nadenken. <laughs> maar maar, maar dan, dan kan je per huishouden iets van Precies. 10 ton CO2 per jaar verminderen. Ja. 10 ton, en nu al met prijzen van 15, 20, 30 euro per ton, dan betaalt het systeem eigenlijk voor zichzelf als iemand het daadwerkelijk gebruikt. Precies. Nou, dat is dus het doel. Ja. Onze hele target voor het jaar, voor iedereen, ik heb een all hands meeting, is happy customers using the product. Als ze het niet fijn vinden, moeten wij het fixen. Als ze de service niet willen, dan moeten we het fixen. Als ze het product niet mooi vinden. Het is aan ons om dat waar te maken. Mm, wanneer komt de ace toe dan? Dit is eigenlijk de ACE2, want dit is dus een slimme versie. We hadden hiervoor yeah. dus een versie dat, dat, dat niet dit datacomponent had. En ja. dit hele model en energy as a service, dit is eigenlijk de ACE2. Maar yeah. het is een mooie naam, ACE1. Yeah. Wil, wil je niet echt achterlaten? Nee, ja, dat snap ik ook wel. Ja, maar het is inderdaad, het is as a service wat daarachter zit en wat het doet slagen. Je zegt dat je zou nog wel, je zou ook 20 miljoen willen hebben bij zo'n plaats van 3,5. Nou, ja. las ik daar zit uh, onder andere Boudewijn Poelman. Ja. niet de geringste voor de meeste mensen die, die in Nederland googelen, maar even die gast, maar die heeft wel geld. Uh, een of andere CTO van Uber. Er zijn drie fondsen in toch? Ja, ja, ja, Molgen, Spirit en, uh, nee, nee. en Boudewijn. Ja, ja, precies. Die gasten, die hebben, makkelijk, oh. uh, die hebben veel meer geld dan 3,5 miljoen. En als jij uh, zeg maar met jouw enthousiasme en met jouw dromen en je zegt ik wil geen 3,5, maar ik wil er 20, dan krijg je die toch gewoon. Ze werken daar heel erg aan mee. Ik bedoel, het ook een... Uh ik weet niet precies hoeveel geld iedereen heeft, maar ze werken samen. Het is ook een team. Hè? We zijn nu allemaal samen mee bezig om het naar de volgende fase te brengen. Ja. We hebben 3,5 gekregen vorig jaar. We hebben het nu opgebouwd tot een punt met inventory, met genoeg Waar Wij hebben gestopt, het geld? Waar is het geld in, in met name in gegaan, die 3,5 miljoen? Voornamelijk hebben we gewoon meer componenten gekocht. We hebben ons team uitgebreid. We hebben ervoor gezorgd dat de fabriek in Oeganda open ging. We moesten gewoon wat dingen goed neerzetten mm -hmm. en nu zijn we gewoon klaar voor schaal en daar zijn ze ook heel erg aan het meewerken om okay. meer geld binnen te brengen maar ook de juiste partners want het kan ook niet het het is grotendeels geld het is het is vaak voor ons is het lastig geweest dat er meer demand dan supply was dat wij gewoon niet snel genoeg ja. meer componenten kunnen kopen en het ja. is heel duur om geen product te hebben om, geen, om niks te kunnen verkopen, maar wel 450 mensen en al die ja, locaties... Is, ja, is, het, is mega duur natuurlijk. Ja. En ja, er zijn gewoon dingen die wij niet hebben kunnen voorspellen. Lockdown in China vorig jaar, net toen we het geld hadden... toen ging al onze machinery en componenten vier maanden in de lockdown. Ja, dat, wist je, dat wisten mm. we niet aan het begin. Je mm. weet niet dat het vier maanden wordt. Je denkt mm. vier dagen, twee weken. Ja, net zoals met COVID dachten we ook allemaal dat in een paar weken... dat allemaal wel weer over zou zijn. Mm. Maar ja... Maar ze werken daar heel erg aan mee. En we zijn ook met een nieuwe ronde bezig. En we zijn samen met deze investeerders en anderen aan het kijken naar echt langetermijn toekomstige schaal. En dat, ja, dat moet in stappen. Dat moet in fases. En iedereen moet ook gewoon zien dat de traction er is. En dat het ook echt waar te maken is. En dat zijn we nu aan het doen, samen. Wat zijn de hurdles? Wat zijn de, de moeilijke dingen? Ja, het... het Weten wat je moet doen, maar je hebt nog niet echt de schaal of het geld om dat te doen. Dus we hebben echt stapje voor stapje alles moeten opbouwen. En je moet eerst bewijzen dat het ene kan voordat je naar het volgende kan. En het geduld daarvoor. Ja, je wil gewoon rennen natuurlijk. Ja. Um, het is lastig, ook culturele verschillen. Ik moet zeggen dat... Er zijn bepaalde dingen die lastig zijn voor aan te nemen, ook in de landen zelf, um, bepaalde skillsets of, of, of ervaring, dat misschien daar nog niet is. En dan heb ik het wel echt over rurale gebieden van Oeganda, waar ja, wat wij doen is nieuw. Dus wij moeten heel veel training zelf, heel veel mensen opbouwen. Um, Ervoor zorgen dat het duidelijk is, dat de verwachtingen duidelijk zijn. Maar ja, het mooie is, je zegt divers qua wat we allemaal doen, maar ook het team. En voor ons is het juist belangrijk dat het team zo lokaal mogelijk is. En dan bedoel ik ook letterlijk, in dit dorp is die persoon die daar werkt, die onze rep daar is, ook uit dat dorp, die regio, maar zo lokaal mogelijk. En ook op hoogste niveau. En dan ook dat we een balans hebben tussen achtergrond, education level, gender. Dat daar gewoon ook een, een diversiteit in zit. Want onze klanten zijn ook divers. En mm. nou ja, dat soort dingen en ervoor zorgen dat je business op de juiste manier doet, dat is lastig. Want je moet ook... Dat in balans houden met geld kunnen verdienen ja, je en bent op komische, kunnen ja, ja, schalen. Ja, ja. En de, de juiste dingen, dingen op de juiste manier doen, is duurder dan het niet op de juiste manier doen. Hoe is het met de familiesamenwerking, anno 2023? <lacht> hoe, hoe werkt die dynamiek? Leuk. Ja, we zijn allemaal in net weer wat anders goed. Dus het, het soort van... Uh, Ruben, Visionary Environmental Engineer, zijn passie is echt dit, hij live, lives and breathes ace. Dit is gewoon alles mm -hmm. dat hij ooit zou willen doen, is het oplossen van een echt een wereldprobleem met technologie en met een slimme business model. Ik ben aan de sociale kant en de proces en een beetje de, dat het allemaal zo precies in elkaar vind ik heerlijk om uit te vallen. En, en een soort evangelist naar buiten toe, mag ik wel stellen, toch? Ja, ook, ook wel een beetje, ik moet zeggen, daar zijn wij eigenlijk helemaal niet zo goed in. Is ja. echt het de yelling from the rooftops waar wij mee bezig zijn. Ja. Wij zijn meer van het doen. En als je het dan hebt gedaan, dan kan je zeggen, kijk, we hebben het gedaan. Ja, maar je moet, je moet het wel eerst kunnen doen. Eerst. Ja. <laughs> en dat is wel lastig met geld binnenbrengen ja. voordat je het hebt gedaan. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is altijd dat balans geweest. Ja. Um, en dan heb ik mijn andere broer Daniel, die woont in Cambodja, heeft daar de fabriek uh -huh. opgericht, ook met okay. mijn vader. Uh, dat, die zijn een beetje de de mad scientists. Die kunnen gewoon alles bouwen, verzinnen. Je hebt maar een een hamer en een, een schroevendraaier nodig en dan heb je een fabriek staan. Dus dat is ook super cool om dat soort skillset. En we vinden allemaal wat anders. Ja, leuk. Zit er zit Mamster ook in. Ja. Uh, nou, mijn ouders woonden dus twaalf jaar in Lesotho en waren daar ook verantwoordelijk voor het bedrijf daar. Uh -huh. dus zij was heel erg met de HR en de administratie en ook met policy bezig. Inmiddels hebben mijn ouders een, een beetje een stapje terug. Okay. Dus ze zijn nog wel betrokken. Yeah. Ze waren net ook drie maanden in Oeganda om daar te helpen met de nieuwe fabriek. Om te, training te geven en te kijken van wat hebben we nou eigenlijk nodig. Hoe zorgen we ervoor dat dit goed van start komt. Yeah. Maar ze zijn niet meer fulltime ermee bezig. Dus eigenlijk... Uh, ja, Ruben en ik hier in Amsterdam, mijn broer Daniel in Cambodja, maar ook 450 andere mensen. Ja. En onze senior management in elk land uh, is voornamelijk lokaal. En, en uh, ja, ik wil ze zo soort van independent en um, ja, zo, zo, zo veel mogelijk dat ze zelf het bedrijf runnen wat in het ja. context het beste werkt. Ja. En wij zijn als headquarters een beetje meer een support support dus de ja. tech en het geld en ervoor zorgen dat dat er genoeg componenten komen en en dat de de app alles dat allemaal goed werkt en dat de data goed voor ons werkt maar maar zoveel mogelijk echt in de landen zelf laten besluiten. hoe lang ben jij er nou ingezogen sinds wanneer sinds 2014 is dat nu een jaartje voor acht ja van de, vanuit de fysiologie en, de, en, <laughs> en, en, en dat vak. En dan lees, lees ik ook nog in je bio dat je, los van feministen... wat ik wel prachtig vond, dat je dat in je bio zet. <laughs> Echt geweldig. Uh, maar uh, ook nog, uh, wat was het? Stand-upper of zo? Was je? Of actrice en comedienne en zo? Um, heb hebt daarom in naar Insta gekeken. <laughs> ik doe mijn research. Ja, dat zijn ja. van die openbare bronnen. Ja, maar duur. als je... Um, twee vragen erover. Um, heb je momenten dat je denkt... Um, ik vind het goed, ik ga er nu uit en ik ga wat anders doen? Ik heb dat moment nog niet gevonden. Ik, hm. uh, ik heb mooie plannen van waar ik mee bezig wil zijn. Misschien naast mijn rol. Dus ik wil heel veel meer eigenlijk met het verhaal. En wat doen we nou eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk? Ja. Ik zit er ook over te denken om dus meer in een soort documentaire richting uh, te kijken naar ja, hoe... hoe hoe maak ik dit wat meer tastbaar voor mensen? Want dat is een beetje het probleem waar ik zeg, het moet, moet mensen boeien voordat ze erin investeren. Of voordat overheden echt veel geld hierin gooien. of Het moet, het moet meer tastbaar zijn. En ik denk dat ik daar heel veel meer aan wil doen. Mm -hmm. um, maar ja, het, het is zo gevarieerd. En we zijn met zoveel verschillende en mooie dingen bezig. En met hele leuke mensen aan het werken. Het is mm. eigenlijk gewoon een prachtige baan. Ja. Yeah. En uh, als je dan daarnaast de ambities als actrice en comedienne ook nog hebt, hoe geef je die dan vorm? Heel amateuristisch. <laughs> Gewoon echt voor de lol. Dus ik hm. heb... Uh, dat is een hele leuke... Um, organisatie in players is een is een amateur english speaking theater group in amsterdam ja. en dan doe ik eens in het jaar of eens in de twee jaar een musical of een, een iets in het theater voor de lol gewoon leuk ik heb ook hele leuke vrienden die in theater en en en die circles uh, rondgaan en ja met stand-up dat is ook iets dat ik een tijd in londen heb gedaan uh, en gewoon leuk is. Ja, er is niks engers dan voor een groep mensen zeggen, hi, ik ben heel grappig en mm. nu mogen jullie lachen. Mm, dus en, ja. dan is niks anders meer eng. Dus ik durf ook op alle congressen en alles en panels te spreken, want het, niks is zo verschrikkelijk erg en eng als zeggen dat je stand-up comedy wil doen. Dus, mm. En nou, momenten ja. meemaken dat ze niet meteen lachen? Heel vaak, uh. ja. Oh, tuurlijk. Ja, <laughs> zo grappig ben ik helemaal niet. Nee. Ja. Uh, ik vind het een prachtig verhaal. Um, wat ga je de komende jaren doen? Ze hebben jullie daar een beeld van. Ja, voor, voor mij is dus dat, dat circle. Dus het feit ja. dat wij kunnen tonen precies hoe, waar, wanneer, wie. Ja, niet, niet op persoonlijk uh, niveau. Ja. Maar we kunnen aantonen waar die impact gecreëerd is. Daar mm. zijn mensen bereid voor te betalen. Vooral nu met carbon. Ja. Ik wil het niveau daarvan omhoog ik wil dat het echt op basis van data en daadwerkelijk bewijs is en niet soort van oh. ja, twee ton dat wel goed um, bedenig, ja. dus wij willen heel erg aantonen dat het mogelijk is om het zo te doen dat dat gewoon onderdeel daarvan kan zijn. Uh, ik wil ervoor zorgen dat wij ook goed kunnen aantonen hoe die geldstromen eigenlijk weer in die ecosystems van de, de klanten. Dus ja. terug in sustainable fuel supply chains. Uh, het creëren van banen. Ervoor zorgen dat mensen eerlijk worden betaald voor eerlijk werk. Dit soort dingen. Ik wil dat ook kunnen aantonen. Dus dat moet allemaal nog rondkomen. We zijn uh, al een jaar bezig met het kunnen meten van de co 2 uitstootvermindering, Het verbeteren van die data. Ervoor zorgen dat wij nu ook third party verification, dus dat een externe partij zegt van ja. top methodology, klopt, we geloven erin. Dat moet ook allemaal gevalideerd en geaudited en ge, dat moet door dat hele proces heen. Dus ik wil op een punt zijn waar wij zeggen van kijk, als je dit investeert, dan zie je precies hoe dat voor al deze mensen en banen en social impact en health impact en milieu impact, je ziet precies hoe dat allemaal landt. Nu moeten wij dit gewoon 20, 100, 500 keer zo groot maken. Want de business model zit er, de impact model zit er. En eigenlijk, ik wil zeggen, niet voor niks tweede hoogscorende b-corp ter wereld. Wij doen het gewoon op een manier waar wij het verantwoord vinden. En ik zeg niet dat we perfect zijn. Nee. Niemand is perfect en niks kan je perfect doen. Maar je kan wel elke dag proberen het te doen op een manier waar je denkt: ja, dit is voor eigenlijk iedereen het beste. En dat wil ik dus bereiken. Ik wil tot een punt komen waar ik zeg. kijk, copy-paste makkelijk. Mm -hmm. En dan kan, kan ik het soort van weer een beetje aan meerdere mensen overhandigen. zodat, ja, zodat wij niet alles zelf hoeven doen. Want ja. er zijn gewoon, I don't know, 50 landen waar we dit zouden moeten doen. Ja. En dat moet gewoon morgen gebeuren. World dominance. Ja. Ja, ik wens je daar heel veel succes met Judith. Dankjewel. Dank dat je mijn gast was. Uh, en dankjewel voor het kijken uh, en luisteren naar weer een prachtig verhaal hier op uh, CVD-TV. Mogelijk gemaakt door Eco Technovation. De vakbeurs op het gebied van innovatie op dit gebied, hè, op duurzaam en tech. Uh, dus uh, in de beschrijving vind je van alle hand informatie. Maar bij deze een groot dankjewel uh, voor, uh, voor jullie uh, dat ik deze video mag maken. Uh, Judith Walker was mijn gast. Ben je nou geïnteresseerd in die serie? Uh, blijf even. Verhangen de hele playlist over twee seconden hier op YouTube zit je op de podcast te luisteren. Abonneer je voor nog veel meer toffe gesprekken voor nu. Dankjewel. Hoi.